Hello, Jimmy's my and Five and this is Five and Five and Five and Five and Five and fuck where they are. Okay, and komt and Five and denk ik via die Five Ja, maar and Five and Five and Five and Five and Five and Five E2. Hello. Die twee. Waar zit die auto in loop? Ik denk het wel. het de blauw had wel. Hij had nu maar 2000. Ja, hij had een M4 gekocht in full armor. Hij had 7500. Hij had 7400. Moon is dood. Lekker. Ik ga erin. Oh, oh. Achter me, achter me. Zo, roos. Dat was echt een one-tap. Nee, je is gewoon twee keer. Ja, omdat met je met de gok kan je niet in één keer killen. Oh, wat is het eentje op die noob spot? En hij schiet alles mis. Ja, ik schoot ook alles op mis. Ik heb drie hp Ja, ze dus zijn eerder uit nu, technisch gezien. ook auto snijden. Niet staat ook echt voor paars. Moon is al dood. Brandy. Oh shit, Liebring. Je schat, fuck out of me. Round. My team, my team. Nog knife Brandy. Hier een stukje van onze conversaties. Buiten de match. Regent het bij jou? Nee. Ook oh, bij mij wel. Wat de voor bij mij is de lucht helemaal blauw. Met een paar oh, vliegtuigstrepen. Je, je. Ik geloof dit gewoon nog ook? <laughs> ja, het kan wel. Ze zeiden dat het bewolkt was, maar er was geen kans op regen. Nee, geen kans op regen. Dus als ik zeg het regent hier. Denk je dat het ja is? Ja, het kan zomaar wel. Het weer heeft altijd fout. Want ze zeggen ook van vandaag, het is bewolkt, maar toch, het is bij mij helemaal blauw. Ja nou, in het begin bij ons was wel bevolkt, maar niet. Ja, bij me. mij ook. Want ik ging namelijk, toen ik zei dat ik wegging, ging nu we even weg. Een ijsje halen wow. bij. Nee, echt weg. Ik, oh, Mariola. Ja. En daar gingen we naartoe fietsen. En ik dacht, you know what, ik kom ijs. nooit buiten. <laughs> ik, nee, ik dacht, you know what, ik kom nooit buiten en ijs is lekker, dus ik ga mee. Oké, okay, en nu, wordt, nu wat kills van deze match. Oh, inch shot AFK, let op. Getshot. Nee! Serieus? Hij stond AFK precies wanneer ik schoot kocht, ging die weer lopen. Ik heb shots gemaakt. Ik niet. Als hij mij nu killed, ben ik had. Okay, Ik check. heb nog een shot gemaakt. Hij stond getshots. AFK? Hij stond AFK tot tot. tot... Oh je bent geen geel meer. Oh. Yes, ik heb tech technight. Die trap je links dan ook op hoor. Nee. Schiet nou niet op die teammate. Ja, dat dacht ik dus dat ik mijn teammate killde. <laughs> dat weet. Je. Je, je, je stond kijk die noobgun dan. Fuffing idiot. FOFIK idiot. Ik denk je dood. Max 7, okay. toch? Ja, met armor. En smoke. Ah, en een smoke. Oh, Oké, okay, en dan gaan we long. Let's go. Oké, okay. okay, nee, niet long. We hmm. gaan... tussen de treinen door, weet je wel, hier en dan in die ja. garage. Ey, ik smoke even die andere kant, want daar komen ze met de hele tijd te tieten. Oh, wacht, deze smoke. Oké, okay, let's go. Hmm. Drie, twee... ja, ah, ik ben dood! Killen we Guido! Ja, nee, oh. you got HIM! Nee, ah, ik blijf gewoon okay. dit wapen spelen. Nee, nee, we moeten de volgende wapen Andere, volgende... wat wapen? Oké, okay, oké. Okay. We gaan met de. Kijk hoor. Beretta's. Met armor. Ja, ik armor. En de smoke. <laughs> en de smoke. <laughs> Altijd de smoke. Want we gaan elke keer dezelfde kant op. Ik smoke weer dat stukje. Die smoke die, die daarachter dat stuk. Waarom smoke niet tussen die treinen? Dan ga ik waarschijnlijk dood. Let's go, Guido! Go? Ze oh. zijn bij de Nog één? Ja, ze zijn bij de Help me! Oh! <laughs> ik heb hem. Um... Oh, ik heb een AK <laughs> opgepakt. Ik ook. Maar we gaan met 3. Uh, Drie, we gaan erin. Drie, twee, één, kom. Wat? Oh, oh achter oh. me! <laughs> Kijk, <Nice. laughs> De laatste zit uh, connector. Oké, okay, ik kill hem af met AK wacht. Oké, okay, nevermind. Hij is hit, hij is lid. Ik dacht ik wil niet verliezen. We hebben allebei twee kills met dual berettas. En hij kan hier even yeah, één kill. What the fuck. <laughs> Ik had niet één keer een awp wij kunnen alles gewoon met mek. Fucking deal, Barretta. Oh, you suck, suck man. man. Kick him, yes. Oké, okay, we gaan nu met de... ...tijd voor de... ...XM. Met armor. Met en armor. Met smoke. En smoke. <laughs> maar top. nu weten ze wel dat we die route weer gaan doen. Boeien. Ik heb geen geld meer doordat ik net gekocht. Oké, okay, niemand moet. is B. Nice. Oh, ze smoke pushen. Ik ben geflasht. Ik loop tegen de muur aan. Oh Ik, Zijn. ik heb er twee. Oh my god. Eentje is al op a site Ik heb een reactie op een video, wil je hem weten? Ja, vieze lelijke hoer. Nee, de titel was Michael doodschieten. Oh, gezellig. Dat was toen met uh, op de map nu, toen jij op die ladder naar boven kwam. En toen had je me neergeschoten? Ja. Oh mijn god! What? Echt? Wacht, ja. ik wil het zelf lezen. Oké. Okay. Ben het is een oké okay reactie, maar het is een reclame. Ah godverdomme, ik ga, ik ga hem verpesten als je... Ik ga zeggen dat hij moet optieven als het reclame is, hè. Tof video, je hebt een goed kanaal. Ik heb je ge gekild. Oh, gelijk. <laughs> en geabonneerd. Ga je misschien ook eens op mij willen kijken? Nou, zo helpen we elkaar een beetje. Ja, oké, okay, ik ga naar zijn kanaal, dan ga ik duimpje omlaag. Oh, hij heeft 271 abonnees. Ja, da dat vind ik dan zo naar, dat ze nog zoveel oh. abonnees hebben en dan vragen ze nog om subs. Ik denk van, hou je kop, ga gewoon je ding doen. Oké, okay, ik ga het zijn I video... Hij heeft ook nog op Twitter gezegd, ik vind een YouTube video van GDR Gaming YouTube leuk. Wat een cut intro hoor. Je, Je hoort iemand te zeggen, sst. Sst. Ja, ja wat, wat nou? nou, nou labels. Labels. Oh mijn god. Oh mijn god. Wat doe ik? Gewoon morgidoo! Oh, hij is daar. Ik was serieus heel erg low. Ja, ik heb 3-1 taps. Two -taps, ik, echt, alle drie echt, ik, hmm. ik wil alleen maar tuiten. Ik had echt zo.. drie hoofd. Ik wil <tied> Ik ik ze. Ik wil alleen maar Ik wil W, back op W, back op W, back op One back back of B, back op B, back op B, back back back back back op back back back back back ik heb er één... Oh fuck, hier onder me. Ja, ah, yeah, back of me, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, staan ze? Kijk, Kijk zo back, Kom Kom, ze staan back, gewoon,